We zijn hier live bij uh, de opening van Live. Oh, ja, ja, ja. Het is maandag, Namskip Monday. We hebben hier een ontzettend gaaf optreden van Danny van Ik heb geen idee. Wat was het? Danny Panadero. Danny Panadero. Ik weet niet. Maar ik krijg de zaal helemaal los hoor. De dak vliegt eraf. Een beetje opwarmen. Het is natuurlijk ook nog 12 uur. Normaal niet. Dus Gaat het meemaken.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 Uh, thank you very for much, Marcia, and, and all the board members. Hello. Woo! Dus Prudent. vinden mensen ook geweldig als ik je op op in een buurthuis ik ik of, of in een sport... <laughs> no. Welcome again for you. All in this city. Denken jullie dat ik hier ben om uh, mooie beelden te maken? Maar het is natuurlijk... Even kijken uh, wat er nieuw is in de stad. Nieuw vlees in Ik bedoel, ik ben ook wel graag gezellig. En je heet Arnold. Oh, ja. En je leeftijd staat er ook op. Zat je leeftijd er ook op. Ja. Als alcohol wordt geschonken, is het natuurlijk weer het drugst. Mag ik, mag ik er eentje hebben? Zo. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Je financiële situatie zal enorm vooruit gaan. Ja, dat komt natuurlijk door dit. Ik hier natuurlijk bakken met geld mee. De financiële situatie is weer zich Nou, dat is leuk nieuws. Toch? Hey, goeiedag, ik ben Hoi. Bram. Wie ben jij dan? Ik Milou? Ja, Milou. Hallo. Ken ik jou ook ergens van? Nee, dat is wel gemakkelijk. Nou oké, okay. dan heb ik alsnog drie vragen voor je. Uh, als jij drie vragen goed hebt, dan mag jij drie keer gooien in uh, één van deze bakken. Dus ik heb een vraag over, uh, over Leeuwarden, over pizza en nog een keer over Leeuwarden. Dus dat moet er goed zijn. Ja, die is Twee categorieën die je die, die, die, ja. die, die, die, ja. bijna kunt okay. Vraag 1. Noem een voetbalclub uit Leeuwarden. Ik Je denkt Camber. En dat is inderdaad een voetbalclub uit Leeuwarden. Uh, 2. Hoe heet een dubbel gebouwen pizza? Calzone. Calzone. ah uh, ja. En de laatste? Nee, dat klopt. Je moet wel zeggen dat het klopt. Het klopt. Ja, dat klopt gewoon. 3, Spanning. Wat is het hoogste gebouw van Leeuwarden? De is dat niet wow, goed? Achmea toren? Goed. Achme, ik neem het terug! Nee, dat, dat mag niet meer. Je hebt het al gezegd. Oh, dat is niet goed. De Holdover is niet de hoogste toren van Leeuwen. Oh, yeah. Dat is de Achmea toren. Jawel, hè? Ja, ja, ja, ja. Is een... uh, dat is twee goede, ja. dus je mag met twee pizza. is gewoon goed. Ga naar voren. Alleen rekening met de beertjes daar staan. En ook met dat er vijftig mensen meekijken. Hou daar ook oh, oh, okay. rekening. Kan je thuis kan je nog even oefenen alsjeblieft. Woehoe! En je kan de rest van je studententijd, pizza met 25% korting uh, bestellen met Domino's. Kijk eens aan. Bellen. Ga je nog een hele studenten thuis uh, tijd doen. Ik heb een kaart en een bord. Andersom. Maar oh, daar kan je pizza op eten. Oh, ja. Maar SQB people natuurlijk! Op je bed staat het nog oh natuurlijk! Ja. Maar SQ people natuurlijk! Ja, ho oud super ho materiaal. In ho ho Ja, ja. 5, Ik in Leeuwarden. Leeuwarden noemt zichzelf ook wel ho ho Echt top. Daar zit het dan? Het gasstand is aan deze, hè? Ja. Die ja. De lange ja, is in. We gaan ook elektriciteit. makkelijk zijn, lekker gestaan. We Ik geen dat niet zo. En het is heel chill, ik fiets het nu op, Het is 15 euro in de maand, uh, wat die dude ook zei, uh, het licht is gewoon elektrisch, het staat al aan, dus je kan nooit op de rijden. En het is echt serieus, fucking chill. Het was super handig, en als het kapot is of er iets is aan de hand, dan kan je gewoon even bellen en dan uh, wordt het gewoon gefixt, dus ik zeg uh, doen, weet je, je bent, je bent echt gewoon um, shit als je nog fiets hebt. Nou, nieuw schooljaar. Vast start gegaan. Vandaag uh, gelijk de eerste openingsdag van de Luip Luxe week. Volgens mij was het echt super vet. Er was van alles te doen. Vet veel studenten. De meesten deden allemaal wel leuk mee. Sommigen misschien nog een beetje dronken van de vorige avond. Dat kan, dat kan. Ja leuk. Super goede manier ook om gelijk natuurlijk uh, je studiegenootjes te leren kennen. Vrienden maken, klagen over de regen, schept dus ook een band. Uh, ja, superleuk. Gewoon helemaal kapot gaan, de hele week. Er komt echt een hele club kinderen aan. Oh my god, oh my god. Right, yeah. Wat natuurlijk helemaal voor studenten is georganiseerd, is het de rest van het jaar in Leeuwen is ook nog genoeg te doen aan... Nou ja, we hebben de grootste stormbaan van Nederland gehad, maar er komen ook weer uh, foodtruck festivals aan. Uh, andere festivals, genoeg. Ook voor studenten. Dus ik zou zeggen: hou deze website en onze social media gewoon goed in de gaten. Dan weet je gewoon wat er uh, speelt, wat er speelt, wat er gaande is. En dan uh, kan je gewoon overal bij zijn. Dikke aanrader. En natuurlijk uh, Lijpfestival donderdag 6 september. Uit mijn hoofd van half 5 tot 11. Dat is perfecte tijden. Ik ben er sowieso bij. Want ja, je kan gewoon helemaal je kop eraf zuipen en gewoon de volgende nacht naar school zonder kater. Dus je kan gewoon acht uur lang slapen. Super chill. Ik zie jullie daar. En uh, geen alcohol onder de achting hè. Ja.